Onze vingers zijn te groot om alles vast te houden. Het slipt en glipt van ons weg. En we kijken tevreden naar wat we verliezen. De grote klok hangt aan een vliesdraad. Kapot gebeten voor wie het avondeten slechts een vluchtige geur is. We verwachten precies dat ene woord dat ons nog groter en angstiger zal maken. Dienstbaar... aan onze gretigheid. Plooibaar als de lus... rond onze nek. Maar mee... we noodzakelijkerwijs... cirkel na cirkel lopen... om terug te keren... naar het ontstaan... van onze wandeling. En zacht... stroomt het water... aan ons voorbij. En we wachten... En kijken koekeloeren naar de mondhoek achter de pilaar van de geestelijke. Want Hij zal ons vertellen, want Hij zal ons met getijd zijn: een valloze, een droge keel die schraapt en geschraapt moet worden. Wij zijn op elke keper beschouwd, dikke vingers en een tong. Meerderheid van onszelf. Parafrasen van een voltooid verleden. En verborgen voor deze enorm verlegen tijd. Waarvoor we eigenlijk te groot en te lomp zijn. Te veel voor de draad ermee willen. Te veel naar de tering werpen. Maar ergens willen we ook dat die meervoudigheid van onszelf een pasklaar hokje is waarin we knie aan knie met onszelf kunnen zijn. En schouder aan schouder met degene voor wie het avondgebed een avontuurlijk ritueel is. We willen weer als voorheen, we willen klein en medogenloos zijn. Het buurtkind voor wie alle overige buurtkinderen een pas op zijn moeten maken. We willen de moeder die met haar ellebogen op de vensterbank leunt en ons roept dat het eten gereed is. We willen niet langer boeman nog garagehouder zijn, maar met de tijd en voor altijd voortdurend, voor eeuwig voetje vrijend met de vrijheid, die, na nou we hebben horen zeggen, de grote stilte naar de bijbrengt. Luisterdunne naprater, een reliquieën een pettokhoost, wiens voet vele maten groter is dan de schaduw die hij achterlaat. En tegelijkertijd slagboom moe gemaakt willen we zijn, zoals de milliscule ontoerekeningsvatbare, een geachte edelachtbare. God van na onze dromen, die uitgeput en op apen graven, uitrust van zoveel vermoeidheden dat hij klaar is met tekens geven, aangezien we iets toch slechts zien nadat het in geschiedenisletters is geschreven, compact maar al te zeer duidelijk. Dat onze vingers te groot, onze mond te wijd, onze geest vol spijt.